Ah, staat dat al op? Ah, is goed. Uh, we gaan hier een olje in maken. Een gaatje voor die led door te steken en hier ook. Dan hebben we dat op onze trap, want anders hebben we altijd gelicht. Ga dat doen zo. Kijk, je kent dat wel zeker. Hè? Ja, zo weet. Ik weet ook niet echt hoe dat noemt. Dus is dat daar zo. Op. We kloppen daar eens een keer op. Voilà. Oh, Eén oplokken, nog niet. Achter. Zo, de gaatjes zijn erin. Netje kan er door. Oep, floep. Netje er zo door zijn. Oh, dat is proper. Hè. is dat niet? Mm. Dat is toch chic. Wat, wat is doen. Wat aandoen? Oh, wat een licht in de gang, ja. <laughs> Op de trap. Oké, ah. okay, dus dat gaan we doen. Ik moet ik keer nog iets kunnen afzagen? Hè. Dat is te lang. Of anders ga ik dat gewoon direct doen. Ik denk dat dat beter is. Te een al. Je ziet hier dat ze tot de leidingen al hè, ingepakt in een buisje van de elektriciteit. Weet je? nee. Goed, dat gaan we boven doen, de rest, deze kunnen we wel even opruimen, ja. uh. straks. Dat draadje ga ik gebruiken, dat is niet een fijn, en als ik je keek met het draad te maken heb, dan, uh, <laughs> dan zit het in de knoop, vooral was ik visser, nu meer lachen, dat was zo. Ik ging gissen. En uh, dat was op deze manier. Dus ik heb veel knopjes losgedaan. Zo, voilà. Dat zijn die ledjes. 1, 2, 6, uh, 3. Die hier doorsteken. Hier, van boven. van onder. Allee, pidden van onder. Die gaan daarnaast komen. Maar ik heb hier nog een dikke draad. En ik ga die... Het is... Dus, uh, Dunner maken. Dünner zitten. Zo, de laatste soldeerloodjes aanbrengen. Uh, ik heb daar een krimpkousje rond gezet. Dat is daar rondom. Uh, zitten. Zitten we er wel draad, het is bloot. Dat is niet goed. Dan pakken we een krimpkousje. We pakken een, een brik. Een aansteker. Voor de mensen die niet weten wat een brik is. Die vlam moet gaan. Ja. Dan maken we dat gewoon warm en zie je dat krimpen. Het krimpt daar gewoon rond, je moet dat niet te lang doen. Want dan is die een draad gesmolten. Dus hij is gesmolten. Zo. Hier rond zelfste. Ook met een aansteken, maar ik ga nu die vlam een beetje. meer groot maken. Dat is beter. Dat is een beetje groot. Voilà, dat is dat. Kijk, hebben deze klep. Hier doen we het licht aan en hier doen we het uit en hier doen we het terug aan en ja. Nu nog vastvijzen en dan laat ik jullie het eindresultaat zien. Zo, halassen, voilà, het is af. Mijn vrouw staat beneden met haar kleine. Die is een afwas En in deze stad wat de ook waarschijnlijk naar andere meisjes. <laughs> uh, en Die moeten naar boven, maar die moeten licht hebben. Voilà, ze is licht licht. <laughs> ze gaan naar boven, want ze moeten daar zijn. Dan gaan ze eerst licht niet uit doen. Uh, nee, want anders zien ze niks meer. Tegen dat ze boven. Dan komen ze boven bij een dier, dat is haar man waarschijnlijk. Die stond al op controle. Uh, <laughs> en die wil gaan werken, en die zegt in haar ga gaat licht dan doen. Ah, en doet licht aan in de gang in de traphal, kom naar buiten, hup, het licht uit, want ze zijn natuurlijk eh, energiebesparend. Alsjeblieft, Dat was het eindresultaat van voor mijn dochter haar, haar werk in op school, de zeldzende papa. Hè.